Geweld tegen homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders is in Bulgarije heel gewoon. Holibis en transgenders worden vaak aangevallen door jonge mannen. Soms horen die bij extreemrechtse groepen. Voor hen is iedereen die anders is een mogelijk doelwit. De Borisova tuin, het grootste park in de hoofdstad Sofia, is bekend voor de aanvallen tegen holibies en transgenders. In 2008 vond zo'n gruwelijke aanval plaats met dodelijke gevolgen. Mijn zin had me aanvraagd, dat hij in de vrouw, en dat hij in de vrouw in de vrouw, in de kracht, hier, in dit gebied. In de stad, in de Borisova, dat mijn zin и april като е бил ik weet niet hoe Ik niet ik Michael Stojanov overleed aan zijn verwondingen. Hij studeerde geneeskunde en was pas 25 jaar. Twee jonge mannen werden gearresteerd in 2010 en beschuldigd van moord met hooliganmotief. Maar in april van dit jaar werden ze weer vrijgelaten. De zaak is nog onopgelost. Getuigen uit de groepen die tijdens de aanval stonden toe te juichen, zeggen dat ze het park zuiverden van homoseksuele mensen. Toen Dimita en vier andere activisten op weg waren naar huis na een succesvolle en vreedzame Pride in 2011, werden ze aangevallen. In het muslet, toen de mensen op de boulevard en de sotok, hebben we een heel stuk olie. Waarbij we de bier kunnen laten zien en de olie kunnen laten zien. Een jaar later heeft de politie de aanvallers nog niet gevonden. De zaak is voor hen geen prioriteit. Zelfs ziekenhuizen zijn niet immuun. Toen Ivan en een van zijn vrienden er hulp zochten na een zware aanval. Werd ze beledigd en uitgelachen? Dokter, de commentaar op de een nieuwe voor de school. Ik heb de eerste veel slachtoffers begrijpen niet waarom ze worden aangevallen en denken soms dat het alleen komt doordat ze zich niet aanpassen aan de traditionele relaties van man en vrouw. Stojan, die samen met een vriendin in 2009 is aangevallen, zegt dat de enige reden die hij kan bedenken voor de aanval is dat hij en Laila er anders uitzagen. Ik denk dat het een beetje in teden, admit, dat die dag moet ik te dat ze met een cvetem schaucte en Laila was met een prinses die bij het prijzigatte. Maar ik denk niet dat ze het bij het cvetem schaucte of bij het prijzigatte van de prinses. Iemand heeft het recht Stojan en Laila werden aangevallen door een groep skinheads in 2009 toen ze door de Borisova tuin liepen, op weg naar een concert. Stojan had hoofdwonden en Laila was zo erg geslagen dat ze een beroerte kreeg en flauw viel. Ze moest worden behandeld in het ziekenhuis. Ik heb een beetje gehaald. moment. heb het Ik heb een beetje gehaald. Ik heb een heeft met problemen is, uh, het de Misdaden uit haat leiden tot veel meer dan alleen lichamelijke verwondingen. Slachtoffers ondervinden vaak nog jaren na een gewelddadige aanval psychologische gevolgen. Sommigen krijgen het posttraumatische stresssyndroom. Uiteindelijk hebben Laila en Stojan de aanval niet aangegeven bij de politie, omdat ze geloven dat de politie de zaak toch niet zou onderzoeken. Er is geen wetgeving die haatmisdaden tegen holibis en transgenders beschermt. Daardoor blijven die misdaden vaak onopgelost en kunnen de misdadigers niet voor de rechter komen voor hun daden. Amnesty International vraagt dat de Bulgaarse wetten worden veranderd. Amnesty wil dat haatmisdaden tegen holibis en transgenders wel worden onderzocht en dat misdadigers een proces krijgen. Op dit moment staat deze verantwoordelijkheid in de politie. Het staat op de naamhouding van de omdat het vaak uitgaat in de publiek van Het een vrouw van de verandering die met verschillende seksuele of transseksuele oriëntaties in de meeste gevonden zich veranderen in de en in zowel van hoeveel het is, ook dat het belangrijk is voor alle individuele homo's, lesbiennes, bisexuele en transgenders dat ze zichzelf kunnen zijn en zich vrij kunnen uitdrukken zonder dat ze zich moeten verstoppen. Ze moeten zelf is, ik wil ook vijf dus. Tetravaldo destroyvat ze zijn. Ze zijn verschillend en dat is en ze een land van vrijheid. Als je je voel ik een maal cadee, dat ik naderd zal hebben, dat ik dat als dat mag, op de plek ben, dat ik dan op de plek ben, dat ik dan op de plek ben, de plek ben, dat ik dan го de dat ik dan op de plek ben, de plek ben, dat ik dan op de dat ik in 2012 ging Amnesty International opnieuw naar de Sophia Pride, samen met holibis en transgenders, activisten en hun aanhangers, om homofoob geweld tegen te gaan en gelijkheid te eisen voor iedereen. Het is niet zo'n gezondheid. In deze manier is niet zo'n gezondheid. Het is niet zo'n gezondheid, het is niet is niet maar is niet ik ben er voor het